Om een extra mailadres aan een gebruiker toe te voegen, ga je naar admin.google.com. Log in met je beheerdersaccount en ga vervolgens naar gebruikers. Selecteer het account waarvan jij een extra mailadres wilt toevoegen. Klik nu op gebruikersgegevens en klik hierna op e-mailadressen. Ik zie nu dat ik zelf met het mailadres enteravati.pepix.nl ook toegang heb over noel.pepix.nl. Dat wil zeggen dat alle mails naar nteravati.appx.nl, maar ook naar noel.appx.nl binnenkomen in dit account. Op het moment dat ik een extra mailadres wil toevoegen, kan ik hier bij Alidas een nieuw mailadres opgeven. Bijvoorbeeld Noël T. Ik klik hierna op opslaan. Het toevoegen van een extra mailadres is voltooid. Dat wil alleen nog niet zeggen dat ik er ook mee kan versturen. Daar zijn extra stappen voor nodig die ik nu ga uitvoeren in Gmail zelf. Ik klik op het tandwieltje hier rechts en vervolgens op instellingen. Ik ga naar accounts en ik klik hier op nog een e-mailadres toevoegen. Mijn naam staat hier automatisch ingevuld. Ik hoef alleen nog maar het mailadres dat ik net heb ingevuld toe te voegen. ik beschouw het mailadres als alias ik klik nu op volgende stap en op verificatie verzenden ik krijg zometeen een mail van google waarmee ik het eigendom van dit mailadres kan bevestigen die vind ik hier in mijn postvak in de bevestigingscode is deze die kan ik kopiëren maar ik kan net zo goed op deze link klikken ik bevestig dat ik eigenaar ben van het mailadres. Ik heb het in mezelf toegewezen. Op dit moment heb ik het eigendom van NoëlT.pepix.nl geverifieerd en kan ik dus mails versturen namens dit adres. Die optie is nu bijgekomen als ik op opstellen klik. Het toevoegen van het mailadres is nu voltooid.